Ingevroren voedsel, diepvriespizza's, broden, ijs, het past er allemaal in. Zeer praktisch bij de Liebherr G1223 is het Smart Frost systeem waarbij er minder ijs aan de wanden en lades komt. Kortom, een ideale optie voor iedereen die op zoek is naar een flexibele vrieskast.